Hallo allemaal, mijn naam is Andresa, ik is 22 jaar oud en ik is geboren met een chronische longsiete met die naam Sistie Sowee ik wil jullie vandaag net een beetje meer vertellen wat Sistiek is en wat mijn dagelijkse routine is. So, <coughs> ik was gediagnoseerd met Sistiek toen ik 9 maanden oud was. Nou, had mijn van die begin afgeweerd dat er iets fout met mij. <coughs> maar die dokters kon niet vaststellen wat fout is niet. En hij heeft net volgens mij Weet je wat? Dus deze so, is je eerste kind. Je verbeeldt me netjes af. Zo, so, totdat ik niet meer, of ik kon niet subscribe op die raak, de specifieke tijd niet, wat ik moest nie. niet. Maar ik kon niet verkeerd, ik nie. heb niet geslopen in onder niet. <coughs> um, ja, en ik het net die altijd tijd Toen had een specifieke dokter mij my ma, ma voorgesteld. Ik kom ons doen een zweettoets en kijk of kom terug positief of negatief. Die zweettoets is gedaan en toen was ik gediagnoseer met cystiek of negenmaarde uit. En wat hulle eindelijk ook voor mijn ma gezegd is jou kind kan enige, enige tijd doodgaan. Dit is... <coughs> De dokter was glat sympathiek geweest, um, Als het kom bij zulke levensgevoelige ziektes te verduidelik aan iemand niet. maar ja, dat was dit voor my ma gesê, en so het sy, so moet sy ma die nieuwe normaal vind met een kind wat een levensgevoordelijke syktes het elk dag. <coughs> um, so, my leven met sy stik ik word wakker in die ochtend. Het eerste ding wat ik doe is nebulise. Nebulise is. ik stuur maar eens wat, wat naar mijn longen toe gaan. So het eerste ding wat ik nebulise is duilen. Of duelen. die Is duelen. Oh, dus, is duelen. <coughs> en duelen wordt gebruikt om je longen op te maken. Uh, wat asma-mensen as ook mag maar gebruiken. Als alle longen te trakken en zo so aan. En dan dan um, doen ik my fysio ook en ek het Nebolys ointment wat laat nou weer die is. voor um, vir die longe om my angs en onder beheer te En dan laasens Nebolys ac Palmazan. So Palmazan word gebruik om die slijm los te maak want met <coughs> ekskuus, want met cystiek um ja, soos ons, ons longe maakt ook hier meer sleim als een normale persoonsin. En soms is dit matriekie om al die goed uit te kry soos jy moet. En parmesam maakt het net beter so die syme nie daar hoef of daar vast in je longe en infektsievoorsak en inflamatie nie. So, en dis punt nummer 1. <coughs> Op die stadium betaal my meries Um, hulle betaal nie die hele bedrag van palmezaam nie. Um, palmezaam is plus minus 6.000, 7.000 rand. Um, Als ik dit door meer is bestel, krijg ik een van 2.000 rand of meer. En dit is <coughs> hul te soms enige van my ander kroniese medikasie. Een um, beetje meer van waar vandaan kom is My jylle leven lang was ekie Ordoan oud um, Ek het geheimskoel Als het winter was of herst um, Vanaf laarskoel So die kinders het ook al Geweet soos ja, ek is net Sommer en En, <coughs> en spring daar By die school En dan vir twee kartal Is die nou my nie So um, ja, dit het maar aan die gang gehoud. Um, die reden hoekom mijn ma dit gedoen het is, ek het een baas wat die meen stelsel wat dat ik, ja, sy so is al kiemen op daar waar, waar. en dan wil ik niet se mijn 5 jaar plan is, ek wil graag powerlifting doen Ik um, heb voor myself goals gestel met hierdie lockdown ik okay, was altijd in oefeningen. Mijn vrienden verduidelijken me. Ik was een amazing voel En dat alle longen helpen en alles. Maar ik was altijd. Ik oh, heb niet energie. Ik nie. <coughs> um, is te mug Wat ook al. Toen ik in mijn ogen en zei: Weet je wat, vandaag begin ik oefen. oefenen. En. Dus al een maand en ik is al sterker. Wat ik kan achterkomen. En ek voel me so amazing en bonus punt is dit help met my physio ook. So, ja, um, dit is Jan van hulle en dan wil ik graag my eie bezigheid begin aan wat ik ook uit die hospital kan doen of ran of enig iets als het tot, tot, tot punt kom. Maar ik wil graag my eie baby als het zijn maak. En dan wil ik op mijn eie uitraak en op mijn eie blij, Want mijn vrienden vriendin, en meer independent wees, en niet te voel, soos ek is een burden en allemaal voor my zorg niet. omdat ik hier die niet. het nie. So, die ding met my medische fonds is, alle kammerglad nie, longerpantings enig nie. Um, <coughs> ek kan op my mooie medisch blij wat ek nou is, tot en met 25 um, en die ding is ek moet op discovery medies gaan wat basically amper die hoogste plan is om longer plantings te dek en dan om vir al my medicaties te betaal en my physio, dietitian, babineticus, allemaal in het hospital wat ik wat moet zien wat ik dit sal betaal. So, op die stadium is het geld wat ik niet. het nie. Maar dat is ook iets waarvoor ik bruid heb. Dus wat, wat ik graag nodig heb. Om die leven voor mij gemakkelijker te maken. En niet te stressen weer. We gaan naar nie niet nie, We gaan naar een En net als ik een die niet is. Met de gerestaarde. Do te doet de garantie dat ik kan allemaal zien. Ik moet zien. Zonder om. Vir hulle te zeggen. Maar meer is nie, Want. <coughs> ja, dit is. Dit is humiliating je ja, ja, dit is ook klaar om dit voor iemand te kunnen sê, want my team wil mij altijd help, um, maar dan moet ek dit vir hulle sê, hulle weet al, ik hoef het nie vir hulle se, nie, maar, dit niet vir te sê maar het maakt dinge net zo veel moeilijker. Um, maar ja, so dit is my jaar plan, en dit is mijn kort story. Voel vrij om mijn pijtje te gaan luik, wat ik gaan oopmak, as ook om jij nog een gee, by hier bij Bakkabadi. Al support julle me niet en al volg julle me niet mijn story is het meer als goed genoeg voor mij wil mensen inspireren. En <coughs> vallen wijzen dat. Mag niet zo, so, waarmee nie, je hoeft te deal elke dag niet en Al is je geboren met iets dat. Je kan nog steeds je dromen nojoen en je kan nog steeds een normale leven leiden. Mag niet zo wachten, is so, als ik niet iemand persoon kan inspireren, dan is dus dit goed voor mij. Dank dat je geluisterd hebt.